Vacatures vind je overal, maar zoek je een baan in chemie, food, pharma of biotech, dan is er eigenlijk maar één plek. Bij Checkmark, de specialist in chemie en life sciences, vind je een scala aan banen binnen jouw vakgebied. Als starter, professional of manager, op mbo, hbo of academisch niveau. Of je nu een teamplayer of een echte leider bent, praktisch ingesteld of juist heel innovatief, wij helpen je aan de werkomgeving die bij je past. Checkmark introduceert je bij R&D en QC Laboratoria van gerenommeerde multinationals, contractlabs en onderzoeksinstituten. Niet alleen voor een vaste baan, maar ook voor een tijdelijk project kun je bij ons terecht. Je krijgt echte persoonlijke aandacht en deskundige begeleiding. We bereiden je volledig voor op je sollicitatiegesprek, zodat je er helemaal klaar voor bent. Tot slot, wees zuinig op je cv. Kijk goed bij wie het neerlegt. Je hebt maar één kans om een goede eerste indruk. Bij Checkmark ben je daarvan verzekerd. Checkmark. Explore your talent.